Goedemorgen, welkom terug, bedankt voor het kijken. We gaan vandaag compleet wat nieuws doen. De schipper van deze oude replica boot heeft hier op de steiger zijn sleutels in het water laten vallen. En je ziet het, de duikuitrusting ligt klaar. We pakken de scuba detector erbij en dan gaan we kijken of we hem terug kunnen vinden. Wish me luck. daar ongeveer zou die moeten liggen ze hebben gisteren al met een magneet gezocht uh, helaas niet gevonden dus nu is de beurt aan ons met duikuitrusting gaan we onder water zoeken Uitrusting is klaar, het weer is goed. Ja, waarmee gaan we dan zoeken? Met de Scuba Tector van Detectnix. hopen dat we hem kunnen vinden de Sleutelbos. Dat we de schipper blij kunnen maken. We gaan het zien. I should believe